Hé hey Annabel, jij hebt een wortel natuurlijk. Kijk eens. Kijk eens. Nu komt Blackjack eraan. Er ligt toch een wortel op de grond. Laat je die, laat je die gewoon liggen, Blackjack. Hé hey, Joyce, kom maar Joyce. Oh, Ho Joyce. Hé Blackjack. Ik moet even een wortel pakken. En dan moet ik even langs. Oh Annabel. Hier ligt hij. Hier ligt hij. Hier. Het is een beetje vies geworden. Goed zo, Joyce! Ho, oh, Joyce! Ho, oh, Joyce! Hé, hey, Blackjack! Rustig, Blackjack! Dat gaan we springen. Even kijken of er nog ooit in de zak zit. Hé, hey, Joyce! Goed zo, Joyce! We gaan naar de hooizak. Hé, hey, Joyce! Hé, hey, Joyce! Ja, daar komt Blackjack achter je aan. Nou, er zit toch super veel in. Ik laat hem gewoon hangen zoals het is. Hé, hey, Blackjack! Goed zo, Joyce! Kom maar, Joyce! Ho, Joyce! Hé, Annabel! Hé hey, Roosje, hé hey, Roosje. Hé hey, Roosje. Het is een beetje vochtig hier. Maar een klein beetje. Hé hey, Roosje, kom eens Roosje. Hé hey, Roosje, kijk eens. Kijk eens. Oh Roosje. Hé hey, Blackjack. Oh Joyce, kom maar Joyce. Hé hey, Annabel, nou Blackjack, je mag een klein hapje. Dan is de rest van Joyce. Hé Joyce, kom maar Joyce! Goed zo, Joyce! Hé hey, Annabel, jij mag ook een stukje. Hoi oh, Annabel. Hé hey, Blackjack! Je bent vies, Blackjack. Hé Joyce! Hé Joyce! Je lukt door je eigen poep, Joyce! In de hooi, ja. Ik laat de hooi zo hangen dit keer. het is nog helemaal vol. Dat vind ik een beetje zon. Kijk eens, Joyce. Ho, Joyce. Ik denk dat ik toch wel wat los hooi kan vinden. Hé, hey, Joyce. Kom maar, Joyce. Hé, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Oh, Roosje, oh, Roosje.